In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams bij een opdracht een leesvoortgang opdracht kunt toevoegen. Dat wil zeggen dat een student een opdracht krijgt die hij moet voorlezen. Je voegt als docent daar een tekst voor toe en de voorleesopdracht kan de student dan weer inleveren. Dit kan met of zonder videobeeld daarbij. En zo kun je dus mondelingenvaardigheden ook oefenen via een opdracht in Teams. Erg interessant voor de docenten bij de talen. Hoe gaat het in zijn werk? Ik ga in een klassenteam naar opdrachten. Daar klik ik op maken en ik maak een nieuwe opdracht. Om daar leesvoortgang aan toe te voegen, moet ik behalve de titel ook hierbij bijvoegen kiezen voor leesvoortgang. Je krijgt dan een nieuw scherm en bij dat nieuwe scherm moet je een document toevoegen. Dat kan een Word document zijn of een pdf. Ik heb in dit geval een Word document klaargezet op mijn desktop. Dus die pak ik er even bij. En deze opdracht wordt dan aan de student doorgegeven. Dit is een verhaaltje wat moet worden voorgelezen. Ik kan het hier eventueel ook nog eerst weer bewerken en ik kan aan de rechterkant allerlei zaken invoeren. Het leesniveau kan ik aangeven, in dit geval 1F. Ik kan eventueel een genre toevoegen en ik kan het aantal pogingen instellen wat de student heeft om dit in te leveren. De uitspraakgevoeligheid die staat hier op standaard. Het is namelijk zo dat wanneer het wordt ingeleverd, en dat zal ik straks laten zien, dan zie je waar uh, er eventueel fouten uh, voorkomen in de uitspraak. Die staat dus op standaard. Je kunt hem ook op heel gevoelig zetten, gevoeliger of minder gevoelig. Ik laat hem nu even op standaard staan. Video vereisen staat in dit geval standaard ook aan. Uh, dat kun je ook uitzetten, een student hoeft niet per se voor de camera te verschijnen, tenzij het natuurlijk een presentatieopdracht is, waarbij uh, ook weer zaken moeten worden uh, gedaan voor de camera. Dat ook belangrijk is om te zien wat de student doet. Maar uh, ik laat hem hier gewoon zo aanstaan. Ik ga naar volgende. En dan is deze voorleesopdracht, dus dit document is nu bijgevoegd met een apart symbooltje daarvoor met een microfoon. Ik noem, uh, ik geef de Opdracht nog even een titel. En ik kan hem vervolgens toewijzen. Ik ga dit verder nu niet allemaal instellen. Ik klik op toewijzen. En de student krijgt nu de opdracht. Ik zie hem hier ook in mijn overzicht staan. Ik zal nu laten zien hoe dat er voor de student uitziet. Ik ben hierin gelogd als student en ik zie dat ik een nieuwe opdracht heb gekregen, de voorleesopdracht Nederlands. Ik klik daarop en ik zie hier het document wat net als docent is bijgevoegd. En als ik daarop klik, dan zie ik dat de tekst of dat er een schermpje verschijnt. Ik heb de camera nu uitstaan. Je ziet ook dat de microfoon uitslaat en ik kan nu op start klikken om te beginnen met de voorleesopdracht. Op dat moment verschijnt de tekst in beeld die ik moet voorlezen. En je ziet hier de tekst. Ik uh, zal even een stukje voorlezen, ik zal bewust wat fouten maken. Mijn familie, graag zou ik jullie voor willen stellen aan mijn familie. Mijn naam is Hans en ik ben 15 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders en broer in Rotterdam. Zo ga ik nog even door. Ik klik als student op ik ben klaar. En ik kan eventueel nog mijn opname terugluisteren door hier op het play knopje te drukken. Als ik tevreden ben, dan zeg ik deze opname gebruiken. Die wordt nu aan de opdracht toegevoegd. Deze opname. En ik klik nog als student op inleveren. En nu gaan we kijken wat er als docent dan weer te doen is met deze opname. Ik ben nu weer terug als docent in mijn team en ik ga naar de voorleesopdracht Nederlands. En daar zie ik dat de student het heeft ingeleverd. Ik klik op ingeleverd om het werk te openen. En dan zie je meteen eigenlijk wat er gebeurt. Dit is een tekst in het Nederlands, maar voor allerlei talen is het al mogelijk om de uitspraak van zaken te, ja, te, te controleren. En automatisch gebeurt er dus al een hele hoop. Uh, je ziet dat de nauwkeurigheid in dit geval maar 26% is. Dat komt ook omdat ik natuurlijk een heel stuk niet heb voorgelezen. Um, maar bij verschillende woorden wordt ook een kleurmarkering aangegeven. En hierboven staat aangegeven wat er uh, mee aan de hand is. Weglatingen, dit heb ik dus niet voorgelezen. Um, en zo uh, zijn er dus allerlei zaken die ik kan, uh, zelf kan aangeven in de tekst. Um, en ik kan dit ook eventueel nog weer veranderen. Stel je voor, ik vond dit wel goed genoeg, dan kan ik hier zeggen, dit is juist. Dus klik op een markering. Um, ik kan hem hier afspelen ook, om het nog eens een keer extra toe, te, lu uh, toe te, uh, of, uh, te luisteren. En ik kan de uitspraakgevoeligheid ook nog veranderen hier ter plekke. En dan komt er misschien een iets ander percentage uit, maar dit is natuurlijk niet een heel erg representatief voorbeeld. Um, ik kan vervolgens uh, dus alles doornemen, beluisteren en uh, markeren uh, waar ik dat wil en de feedback voor de student geef ik dan uh, hier. En op het moment dat ik daarmee klaar ben, dan klik ik op retourneren. Bedenk wel dat de student dit hele verhaal niet ziet, dus uh, dit is puur voor de docent om te bepalen uh, ja, hoe nauwkeurig, hoe goed de uh, uitspraak is geweest. Uh, dus dit is voor jezelf. Uh, de student die ziet eigenlijk alleen dit venster weer terug als hij uh, de opdracht nog eens een keer opent, en daar kan hij dan uh, opnieuw zijn ingesproken tekst terugluisteren. Dus een mooie manier om mondelingenvaardigheden vaardigheden ook via Microsoft Teams opdrachten te laten inleveren.